Nou, ga je naar muziekles.tk of dit adres, het maakt niet uit. En dan krijg je dit ervoor. Nou, dan ga je scrollen totdat je ergens een blokje ziet met walk partij 1 keyboard opdrachten. Nou, wacht ik even. Ja. Of je kijkt eerst even naar dit filmpje. Nou. Even kijken. Dan. Zie je walk met twee handen op.